Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. God wil veel zegeningen uitgieten in ons leven. Maar we lopen veel zegeningen mis simpel omdat we anderen niet behandelen zoals we zelf zouden willen worden behandeld. We worden graag door anderen gezegend met goedheid. Maar nemen wij het initiatief om hen eerst onzelfzuchtig te zegenen met onze middelen? Als je huwelijk, familie of vriendschap niet is zoals jij je dat zou wensen, dan kun je letterlijk een ommekeer daarin aanbrengen door dit Bijbels principe te hanteren. Het kan zijn dat je op je partner wacht om iets voor jou te doen. Of misschien heb je koppig geweigerd om een vriendin te helpen... omdat je wilt dat zij eerst jou helpt. Op deze manier leven mag dan voor jezelf comfortabel lijken te zijn... maar het zal nooit iets veranderen... totdat je besluit om zelf actief veranderingen daarin aan te brengen. Het is tijd om jezelf ondergeschikt te maken en je relaties te redden. In plaats van aan jezelf te denken en te wachten... Totdat de zegeningen jouw kant op komen, kun je ervoor kiezen om je eigen belang ondergeschikt te maken en dienstbaar te zijn voor de mensen die God in je leven heeft geplaatst. Wees een dienaar en laat het zegenen van anderen je doel zijn. In plaats van je afgewezen of genegeerd te voelen, zul je verbaasd zijn over hoe je relaties zullen verbeteren als je anderen behandelt zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik heb niets te winnen door een zelfzuchtig leven te leiden. In plaats van op mensen te wachten om goed voor mij te zijn, zal ik eerst goed voor hen zijn, door hen te behandelen zoals ik zou willen worden behandeld. Amen.